Hoe krijg je een leven waarin je doet wat bij je past? Ja! Dit is mijn vader, Freek. Freek heeft een heel chill leven. Hij noemt zichzelf daarom de dude. Wat er zo chill is aan zijn leven, is dat het lijkt alsof hij nooit echt iets hoeft, maar alleen dingen doet als hij het wil. Hé hey pap, wil je mijn fietsband plakken? Please? Ja, dat, dat, uh, daar heb ik geen zin in. Wat mijn vader goed kan, is luisteren naar zijn interne alarmbel. Hij voelt dat hij er geen zin in heeft en doet het dan ook niet. Maar dat is best spannend, want we zitten al snel verstrikt in gedachten die gaan over wat we zouden moeten doen. Want is het niet lullig als ik dit afzeg? Of mis ik niet een kans als ik dit niet doe? Als jij een leven wilt die over jou gaat en waar jij blij van wordt, dan heb je toch wat vaker naar deze alarmbel te luisteren. Het zegt namelijk iets over waar je wel of niet gedreven in bent en dus of het bij je past. Misschien vind je dit lastig, omdat het grote consequenties heeft. Bijvoorbeeld voor je carrière, je huis of je vijf kinderen. Begin dan eens te oefenen met kleine dingen, zodat je dit mechanisme in jezelf al iets meer leert vertrouwen. Ja, dat vind ik wel gezellig, maar ik heb echt geen zin om door die sneeuw te fietsen. Moet ik voor dit examen een zwerver in de partij spelen? Ik heb veel meer inspiratie voor een illegale straatmuzikant. Dus durf je interne signalen te volgen en bespaar jezelf een hoop gepieker frustraties en energie. Wil je blijven leren? Dat kan, Door op abonneren te drukken.